Dag collega, ik laat je de 360 graden evaluatie via Google zien. Wat wil ik bereiken? Mijn leerlingen die moeten in groepjes van 2 of 3 de leerstof presenteren aan hun klasgenootjes. Ik wil heel eenvoudig op het einde van de presentatie een evaluatieformuliertje invullen als leerkracht. Maar ik wil dat de leerlingen dat zelf, ik zal even de wijzer aanzetten, ik wil dat de leerlingen dat zelf ook doen en ik wil dat alle klasgenootjes elkaar ook gaan evalueren. Uiteindelijk wil ik een totaal overzicht van hoe die klas het gedaan heeft, maar ik wil ook een tabblad per leerling van hoe dat die leerling zijn evaluaties heeft binnengekregen. Die leerlingen moeten daarvan een overzichtje krijgen van wat dat anderen over hun gezegd hebben, en wat dat ik over hun gezegd heb. Als klasgenootjes dat geven, moet dat anoniem zijn. En al die auto uh, informatie moet automatisch verdeeld worden. Ik moet daar geen extra werk aan hebben. Na het evalueren, na het invullen van het formulier, wil ik klaar zijn eigenlijk. Goed. Die eerste drie dingetjes van boven, het kadertje staat een beetje fout, maar die drie dingetjes van boven, dat wil zeggen 360 graden evaluatie. Ik evalueer, zij zelf evalueren en alle klasgenootjes evalueren. Wat heb je daarvoor nodig? Minimaal twee dingetjes. Een leeg document waarin dat hun evaluatie terechtkomt en een formulier dat je kan invullen om de evaluatie te doen. Nu, dat formulier bij mij heeft drie verschillende paden, dat staat hier. Ik gebruik eenzelfde formulier om in te vullen als leerkracht. Ik laat datzelfde formulier ook invullen door de leerling zelf en ook door klasgenoten. Je gaat zien dat de laatste vraag in dat formulier is, wie ben jij? En dan krijg je nieuwe vragen of andere vragen. Hoe verdeel ik al die documentjes? Via Google Classroom. En ik gebruik twee add-ons. Eentje heet Doc Appender om lijstjes in te vullen. En de andere heet Rocal om verschillende leerlingen te gaan filteren. Ik ga het je proberen te laten zien. Dit is hoe zo'n leeg document er gewoon uitziet. Daar, daar zet ik gewoon een titeltje in, de groepsleden en een onderwerp. En dit is hoe dat mijn formulier eruit ziet. Dus moeten, iedere leerling moet op het einde van een presentatie kiezen wie heeft de presentatie gedaan. En dan moet je dat formulier verder gaan invullen. De laatste vraag in mijn formulier is, wie ben ik? Wat is mijn naam als evaluator? Ben ik een klasgenoot? Wil ik mezelf evalueren? Of ben ik meneer Veldtje? In het overzicht in de spreadsheet krijg jij alles te zien van iedereen. Dus je gaat ook zien dat ik met kleurtjes gewerkt heb om een beeld te krijgen. Wie geeft een onvoldoende, wie geeft een voldoende. Maar je krijgt natuurlijk ook de antwoord zien in een Google-formulier zoals je dat gewend bent. Je kan daar een overzicht van vragen per vraag of individueel gaan bekijken. Zo ziet het resultaat er voor een leerling uit. Een leerling krijgt een document. Ik ga nu de klas 3 a gebruiken Daar zitten 10 leerlingen in. Dus iedere leerling gaat een document krijgen met 11 evaluaties in 9 van de klasgenootjes, één van zichzelf en eentje van mij. Dus dat is een document dat zelf groeit en dat ik automatisch moet klaar zijn. Je ziet hier aan de bolletjes alle verschillende vragen staan en de uitkomsten erachterbij. Dus dit wordt een lang document, maar een automatisch document. Ik ga de demo even tonen. Ik wil ook nog zowel Robrecht bedanken, omdat ik bij haar uh, ook een cursus gevolgd heb. En zij heeft eigenlijk ook een aantal tools aangeboden waarin dat ik eigenlijk dit heb kunnen afmaken. Goed, ik ga eraan beginnen. Mijn Google Drive ziet er zo uit. Ik heb Informatica en mijn derdejaars. En ik heb bij Hard Software moeten ze de presentaties geven. Dit is wat je ziet. Dit is mijn leeg document waarin dat evaluaties gaan komen. En je ziet dat ik per klas een formulier heb klaargemaakt. Dus ik heb één keer een formuliertje gebouwd. En daar heb ik dan kopietjes gemaakt voor iedere klas. Want ik wil niet... Ja, ik heb uh, een aantal derdejaars... Bij elkaar 100. Ik wil niet dat iedere leerling alle 100 namen kan zien. Ik wil dat hij alleen de namen van de klasgenootjes kan zien. Dus wat heb ik nodig? Een documentje. Ik ga hier even een kopie van maken van de presentatie. Dus dat is het lege document. En ik zal dat even noemen demo. Dan wordt alles duidelijk. Hè? Dus ik noem alles demo. Voilà. En wat zit er in dat document? Ik zal het even open doen. Eigenlijk heel weinig. De titel. De groepsleden die ze zelf gaan invullen, hun onderwerp en bladwijzers naar de opinie van de leerkracht en van mezelf. Ik ga je zo dadelijk ook wat tonen. En hier moeten automatisch de evaluaties komen. Dus ik heb een leeg of een semi-leeg document. Dit is ook de manier waarop dat jullie documenten moeten verdelen aan je leerlingen. Als je wil dat zij iets maken en het eigenlijk op een gemakkelijke manier moeten inleveren. Als je leerlingen zelf via bestand nieuw een document laat maken en je wil dat ontvangen, dan gaat iedere leerling dat met jou moeten delen. Maar dat is eigenlijk niet de correcte manier. Want dan ga je in je Google Drive bij gedeeld met mij een hoop bestanden terecht krijgen. Hè. Wat dat je wilt, is eigenlijk een semi-leeg documentje maken. En het dan via Classroom gaan verdelen. En dan ga je zien. Dan is alles verzameld. Ik ga het je tonen, zodanig. Dus ik heb een demo-formuliertje, een demo leeg document. En ik ga bij 3 A. Ik ga het mij eenvoudig maken. Ik kan kopie maken van dat formulier. Ik heb dat niet voor niks al gebouwd, natuurlijk. Hè. En dat zal ik ook noemen demo. Hè. En zo wordt het wat duidelijker. Naam wijzigen. Ik noem dat demo. Voila. Van Rilawa. Goed. Die twee bestandjes heb ik nodig van boven. Hè. Als ik mijn formulier al eens ga openen, dan ga je zien dat hier de namen van alle leerlingen al staan. Dus dit wil ik dat automatisch gebeurt natuurlijk. Ik zal die even terug leegmaken, want ik ben nu vertrokken van een document dat al klaar was. Hè. Zo. Dus eigenlijk ziet mijn documentje er zo uit. En hier wil ik zelf de namen automatisch krijgen. Dus dit is mijn formulier. Ik ga het even dicht doen. Goed. Dit is mijn document dat ik ga verdelen via Google Classroom. Dat is de correcte manier om dat te doen. Hè. Dus ik ben naar mijn Classroom gegaan. Ik ga naar 3 Ik ga naar schoolwerk. En ik ga dat even verdelen. Je ziet hier de documentjes al staan die ze nu aan het gebruiken zijn. Maar ik ga dat even opnieuw doen. Hè. Maken. Opdracht. Ik noem dat ook demo presentaties bijvoorbeeld. Voilà. En daarin... Ik ga hier geen punten rechtstreeks op zetten. Daarin komt mijn documentje te hangen. Daar is het demo feedback presentatie. Ik doe toevoegen. Zo. En ik ga hier natuurlijk aanduiden dat leerlingen iedereen een kopietje krijgt. Een kopie maken voor elke leerling. Dus ik ga tien bestanden krijgen die demo feedback heet. Ik ga het even in dezelfde map plaatsen. Zo. Ik wil ook in diezelfde opdracht wil ik ook al het formulier tonen. Dus ik ga ook het formulier toevoegen. Voilà, demo toevoegen. Voilà, en dan heb ik mijn formulier. Ik doe opdracht plaatsen. Dat duurt eventjes, want hij gaat nu tien kopietjes eigenlijk maken. Hè. Tien bestanden gaat hij aanmaken. En ik ga je laten zien hoe gemakkelijk dat het nu is om alle werk verzameld terug te vinden. Dus als jij als leerkracht op demo-presentaties drukt, dan ga je zien dat er tien documenten toegewezen zijn. Als je daarop drukt, ga je zien dat tien leerlingen dat document gekregen hebben. Dus nu is altijd alles verzameld, ze hoeven dat niet met jou te delen, je kan er gewoon rechtstreeks in, je kan er gewoon op klikken, dan kan je in het document. Stel dat je zegt, ik heb dat graag in mijn mapje, dat staat al in een drive-mapje, hier staat een icoontje zelfs, als je daarop drukt, dan ga je naar de juiste map en je gaat zien, kijk, dit zijn al die tien documentjes, die zijn met jou gedeeld en die staan in mijn drive, classroom, de naam van je classroom en dan de naam van je opdracht. Dus eigenlijk hoef je nooit iets meer te laten delen met jezelf. Dat, is niet, dat, ja, dat zorgt voor problemen. Dus verdeel het altijd. Zo op die manier. Moeten leerlingen een presentatie maken. Gewoon een lege presentatie, met één titel die je gewoon verdelen via Google Classroom. En je hebt alles op één plaats. Dan. Goed, dat was dat stuk. Dus ik heb mijn tien documentjes. Nu kan ik mijn formulier verder gaan aanpassen. Want mijn formulier die weet nog niet dat er tien leerlingen zijn. Dus dat ga ik nu even doen. Dit heb ik niet meer nodig. De presentatie heb ik misschien straks nog even nodig. De instructies ga ik laten staan. Dus even naar mijn drive. Ik heb al wat veel documentjes opengezet. Hier is mijn formuliertje. Dus mijn formulier moet ingevuld worden met die tien namen. Goed, daarvoor gebruik ik een tool en die heet Doc Appender. Dat is eigenlijk een add-on. Als je die nog niet hebt, druk dan van achter op de drie puntjes. Kies add-ons. Type in the marketplace, doc appender. Zo. Je gaat zien dat het door 4 miljoen mensen al gebruikt wordt. Je klikt erop. En jullie gaan hier een knopje zien staan, individueel installeren. Dat gewoon even drukken. Even op next, next, next. Finish. En dan is die addon geïnstalleerd. Hij is nog niet gebruikt, hè. Dat ga ik nu doen, want ik wil hier, bij naam presentator een drop-down list. Moet je wel altijd op drop-down zetten, hè. Dus niet op selectievakjes of meer keuze. Altijd op drop-down zetten. Dan kan hij dat gemakkelijk gaan invullen. Dus hier moeten de namen van die tien leerlingen komen. En daar gebruik ik Docupender voor. Dus als die geïnstalleerd is, ga je naar add-ons. Je drukt Docupender. Bij mij was die al geïnstalleerd. Dan krijg ik alleen help te zien. Als je alleen help ziet, dan moet je gewoon het formulier even refreshen. Ik ga ik nu tonen. Gewoon eventjes hernieuwen. Je doet net hetzelfde. Je gaat naar add-ons. Dokkenpender. En dan ga je zien, je krijgt wel alle mogelijkheden. De enige die je nodig hebt is Open Sidebar. Dan komt hij aan de zijkant erbij. En dan gaat die stap voor stap dat met jou overlopen. Step 1. Welke map bevat de documentjes die dat moeten toegevoegd gaan worden? Dus de Target Doc Folder. Ik ga die al kiezen, want ik heb die al klaargemaakt. Hè? Dus Pick from Drive. Even wachten, normaal gezien sorteert hij wel op wanneer ik het laatste die map gebruikt heb. Voilà, demo-presentaties, daar stonden die. Die heb ik zojuist aangemaakt. Je doet select en hij gaat zien dat daar 10 documenten in gemaakt zijn. Dus dat is het, dat is klaar. Je gaat naar stap 2 en je zegt in welke vraag van je formulier wil je die namenlijst van die 10 mensen krijgen. En nu ga ik hier. Hier, als je hierop drukt, ga je zien: ik kan nog niks kiezen. Maar je moet gewoon eventjes refresh list doen. Hij gaat kijken welke vragen dat er allemaal in je formulier staan. En als ik nu hier klik, dan krijg ik mijn vraagjes te zien. Dus ik druk hier naam presentator. Daar staat nu nog alleen maar optie 1. Maar je gaat zien, als ik nu druk Save and Populate Selected Question, even wachten en je gaat zien: kijk, hier staan de 10 namen van de klasgenoten. Dus dat heb ik niet zelf getypt. Je drukt op next. Hij gaat vragen. Welke antwoorden of welke vragen van die formulier wil je in dat document gaan opslaan? Ik maak het mij gemakkelijk. Ik ga alles toevoegen. Ik ga alles even toevoegen. Zo. Behalve, en ik zal het je laten zien. Je hebt het misschien al gezien. Ik was er even langsgeklikt. Zo. Behalve hier username. Als ik die toevoeg. Dan gaat iedere leerling zien welk mailadres dat de evaluatie heeft ingevuld. En dan is het uiteraard niet meer anoniem. Dus ik doe username uit. Dat wil niet zeggen dat ik dat niet zie. Ik ga nog altijd kunnen zien wie welke evaluatie doet. Dan ga je hier van onder kunnen tonen op welke manier moet je dat in dat documentje bewaren. En zoals je bij mij zag, ik had gebruik gemaakt van de bullet list. Dus gewoon de bolletjes. Maar je kan ook gebruik maken van verticale of horizontale tabellen. Mag je zelf kiezen wat jij het mooiste vindt. Ik pak eventjes de separate bullet list. Ik druk enable. Even wachten. En eigenlijk gaat hij nu al, iedere keer als je hier een naam kiest, alles toevoegen aan dat ene speciale document. Dat is het. Dus nu ben je eigenlijk klaar. Dus je hebt dat ingevuld. Je bent eigenlijk klaar om de presentaties te laten doorgaan. Goed. Ik ga er even dicht doen. Stel dat een leerling zo een presentatie gedaan heeft. En jij wil de beoordeling gaan invullen. Je gaat gewoon terug naar die classroom, waar dat je die twee bestaatjes hebt. En je gaat dat documentje of dat formulier openen. En nu ga je zeggen ik ben ingelogd. Dus je ziet dat ik de leerkracht ben. Stel dat nu bijvoorbeeld Lien haar presentatie gegeven heeft. Dus ik ga Lien eventjes een willekeurige score geven. Op oogcontact, op vlotheid, op structuur enzovoorts. Een algemene beoordeling. Een opmerking. Uh, bijvoorbeeld let op correct taalgebruik. Ik zeg nu zomaar instructief uiteraard. En ik duid aan dat ik meneer Veltje ben. Als ik op volgende klik, dan krijg ik de vragen alsof ik een leerkracht ben. Als ik vorige klik en ik had hier bijvoorbeeld een anoniem klasgenootje aangeduid en ik druk volgende, dan krijgt die andere vragen. Dat zie je. Goed, ik ga eerst even doen alsof ik de leerkracht ben. Zo. Meneer Veldje, volgende. Ik geef een score op de correctheid. En ik geef een algemene score. En ik druk verzenden. En eigenlijk ben ik klaar. Dus vanaf nu is uh, Lien al beoordeeld. Stel dat je een klasgenootje was. En jij vult dat formulier in. Nu, ik doe het natuurlijk nog altijd eens onder mijn eigen naam. Dus je gaat die, die naam wel dubbel zien terugkomen. Maar stel dat een klasgenoot Lien even evalueert. Zo, sommige dingen zijn heel goed gedaan. Zeer goed bijvoorbeeld. Eentje is fictief. Ik ben een klasgenootje. Volgende. Dan krijg je andere vragen. Nog positieve tips geven. Verzenden. Dat zijn al twee evaluaties. Stel dat Lien dat eventjes zelf wil doen. Dus Lien duidt zichzelf aan. Zo. Geeft zichzelf. Volgens haar de correcte beoordeling. Zo. En duid ik zelf aan. Volgende. Krijg dan de vraag. Welke score geef je jezelf? Hoeveel procent van het groepswerk heb jij gedaan? Het merendeel bijvoorbeeld. Ongeveer twee uur aan gewerkt. Hoe heb je dit groepswerk ervaren? Verzenden. Nu gaan we natuurlijk drie beoordelingen krijgen met mijn e-mailadres, Maar als je dat laat doen door klasgenootjes, dan krijg je gewoon het e-mailadres van dat klasgenootje te zien. Stel, ik zal het je even tonen. Stel dat je dat zelf al wilt testen. Je kan altijd een nieuw incognito venster openen in Google Chrome en je gaat naar datzelfde formulier. Dus Ik ga dit even kopiëren en plakken. Zo. Dus ik ga naar dat formulier. Ik ga even doen alsof ik een ander leerling ben. Leerling@liseemgenk.be het wachtwoord hiervan is Lyceum Genk. Oei, oh, foutje schreven. Dat is als je wilt huisteren. Lyceum Genk. Zo. Dus nu ben ik zogezegd leerling. En ik ga ook Lien evalueren. Lien bijvoorbeeld. Nog een score geven. Zo en zo. Anoniem. Volgende. Heel goed gedaan. Een tip. Voilà. Stel dat ik ook nog een ander klasgenootje evalueer. Bijvoorbeeld Joni. En Joni heeft het heel slecht gedaan. Uiteraard een heel fictief voorbeeld. Hè. Matig. Zo. Volgende. Zo. En zo. Verzenden. Voilà. Er zijn een aantal evaluaties binnengekomen. En ik doe het nu in 360. Hè. Dus uh, verschillende dingen. Eigenlijk ben je voor een groot deel al klaar. Maar als je dat nu afsluit, dit was sowieso als leerling, hier was ik de leerkracht. En je zou nu gaan kijken in dat document, dus ik ben wel gewoon als leerkracht nog in mijn classroom ingelogd. Dus als ik nu even hier naar ga kijken, oei, dat was het lege document, dat had ik niet nodig, het werk van de leerlingen. Als ik nu even, ik zal eens refreshen, want je gaat het hier nog niet zien, het lijkt alsof het document nog leeg is, maar als ik nu even refresh, even wachten, dan ga je dat duidelijker zien. Zie je? Dan ga je zien dat bij Lien al automatisch die gegevens van dat formulier verwerkt zijn in hun document. Je hoeft dat niet met hun te delen als zij naar Classroom gaan en zij klikken op instructies en zij klikken op dit documentje, dan krijgen zij hun ingevulde formulier. Dus als ik dat nu even toon, zo, ik ga dat van Lien eens even openen, dan ga je zien dat daar alle evaluaties al in staan. Dus je ziet een evaluatie van meneer Veldtje. Als ik onder scroll, dan zie je een evaluatie van een anoniem klasgenootje. Je ziet nog... Ah, je ziet een evaluatie van zichzelf. En je ziet dan nog eentje van... Dat is ook een anoniem, hè. Dat is onder de naam leerling gedaan. Dus er zijn al vier evaluaties in dat document en je hebt daar eigenlijk geen werk voor, meer voor. Dus wat dat Lien bij mij in de les moet doen, is nog aanduiden... Oei, ik zal het even in de bewerkmodus zetten... Dus Lien en Joni hadden bijvoorbeeld een groepswerkje samen met als onderwerp hard en software. Voilà. Ik laat hun altijd bladwijzers maken naar de opinie van de leerkracht en zichzelf. Hè, want ze hebben elf evaluaties staan. Het is misschien gemakkelijk dat ze rap die van mij en die van zichzelf kunnen terugvinden. Dus ik ga hier even zo een bladwijzer maken. Misschien heb je dat nog nooit gedaan. Invoegen bladwijzer, en ik ga ook een bladwijzer maken bij de zelf-evaluatie, hier zo zelfevaluatie, evaluatie zo invoegen bladwijzer, en dan kan je van boven gewoon hierop een linkje maken dus ik duid leerkracht aan en ik zeg invoegen link dan kan je hier bladwijzers uitklikken en dan kan je gewoon zeggen, de link van meneer Veldtjen zo, en hier een link naar de zelf-evaluatie even aanduiden, invoegen link toevoegen bladwijzers, ikzelf, toepassen. Voilà. Ook al groeit dat document nu, dus het heel gemakkelijk voor Lien dat ze zegt, wat vond de leerkracht weer? Je drukt op leerkracht, je klikt op bladwijzer, en je springt naar de juiste plaats. Die staat nu heel van boven, dat is gemakkelijk. De eigen evaluatie, gewoon op klikken, en dan springt die naar de zelf-evaluatie. En dan zie je eigenlijk heel snel terug wat je aan jezelf gegeven had. Dus dat werkt eigenlijk heel eenvoudig. Dus Lien heeft een document met alle evaluaties al in staan. Dus eigenlijk ben je klaar met het verdelen. Je zou hier nog een cijfer kunnen geven of privéreacties toevoegen. Ik heb hier nu geen cijfers opgezet, maar dat je zelf kunt doen. Wat ik nog graag wil, is bijvoorbeeld alle gemiddeldes van alle leerlingen die iets over Lien gezegd hebben. Bijvoorbeeld, hoe vond de klas het oogcontact gemiddeld? Of de vlotheid gemiddeld? Of welke score kreeg ze gemiddeld? Dus dat wil ik nog eventjes gaan doen, dat wil ik je laten zien. Dus als ik als leerkracht hier nu bijvoorbeeld mijn formulier eens ga bekijken. Hè. Dus ik ga even kijken naar mijn formulier. Wat oh, stond er van boven nog wel open. Uh, presentaties. En dan hadden we het demo genoemd. Als ik dat formulier open doe, dan ga je zien dat er nu vijf antwoorden zijn. Dus ik had vijf evaluaties al ingevuld. Je kan hier zien het overzicht, hè, hoe dat evaluaties verlopen zijn... Per vraag kan je dat afzonderlijk kijken, of per eh, evaluator kan je het afzonderlijk gaan bekijken, en wie dat heeft ingevuld. Goed, ik vind het nog altijd gemakkelijk om een spreadsheet overzicht te krijgen, dus ik ga er een spreadsheet van maken. Maar, okay. en je gaat zien, alle antwoorden komen dan in die spreadsheet terecht. Zo, voilà. Dit is de spreadsheet, waarin je gaat zien wie, dat zie je hier bij e-mailadres, wie die evaluatie heeft ingevuld. Van welke presentator en wat dat de cijfers en uh, ja, opmerkingen eigenlijk waren over, uh, over die persoon. Dit is het vak dat dus niet doorgegeven wordt aan de leerling. Dus de leerling ziet niet wie dat geëvalueerd heeft. Hè. Dus daarom heb ik dat op deze manier gedaan. Goed. Stel dat je een hele klas hier hebt staan. Dus ik zal... Oei. Dat was niet mijn bedoeling. Ik zal het even wat proberen te overdrijven. Ik ga doen alsof er dubbel zoveel evaluaties geweest zijn. Nu, het is natuurlijk wel allemaal van dezelfde leerlingen met dezelfde getalletjes. Maar je begrijpt, als je een klas van 10 leerlingen, iedere leerling 11 evaluaties, dan krijg je een heel lang document. Hè. Dan krijg je geen overzicht meer van wat is nu juist van Lien, wat is van Joni. Hè. Daarvoor heb ik een hulpmiddeltje. Dus het hulpmiddel dat ik daarvoor gebruik heet Rokal. Het gaat alles op basis van de naam van de presentator in een apart tabblad zetten. Het probleem is, er zit op dit moment een bug in. Ik ga proberen je heel even te laten tonen wat dat die bug is. Dus nu heb ik een add-on nodig. Bij mij is die nu niet geïnstalleerd, dus ik ga die even toevoegen. Add-ons toevoegen. Hij heet rowcall. Oh, niet rowcall, maar rowcall. Daar staat die. Je gaat ook zien dat die wat mindere scoren op dit moment krijgt. Dus er zit een, een, een auto-update bug in. Hier individueel start, uh, installeren, sorry. Ik ga die bij mij eventjes installeren. Dus dit is een add-on die ik installeer in mijn rekenblad. Niet in mijn formulier, hè? Niet gelijk tokependen, dat was bij het formulier. Dit is in het rekenblad. En het dient gewoon voor mij voor een overzicht te krijgen. Je hoeft dat niet, maar ik, ja, ik heb graag dat extra overzichtje. Ik hoop dat de installatie vlot verloopt. Is geïnstalleerd, gereed. En dan kan je dat sluiten. Als ik nu bij add-ons ga kijken, zou er moeten zijn. En als ik op start druk, dan gaat hij aan de rechterkant moeten tevoorschijn komen. Voilà. Goed. Hier staat al aangeduid dat mijn tabblad, mijn hoofd kolom hoofdingen heeft. Voilà. En op basis van de kolom naam presentator ga ik dus kiezen alles wat hier uniek is. Daar gaat hij een verschillende tabblad voor maken. En die gaat verzamelen. Alles van Joni verzamelen. Alles van Lien verzamelen. En alles van eventueel andere verzamelen. Waar zit die bug voorlopig in? Dat is in dit knopje neer. Dus normaal Zet ik dat uit? Automatically update sheets. Maar je gaat zien dat hij dat wel blijft doen. Dus voorlopig zit er een fout in dit stukje. En zit ik dus met een probleem een beetje. Maar ik ga het oplossen. Dus ik druk Sort en Update. Even wachten. Je gaat beneden zien dat hij van alles begint te doen. Dus hij gaat een apart tabblad maken voor Joni. En een apart tabblad maken voor Lien. Hij zegt hier dat hij ook klaar is. Er waren twee evaluaties voor Joni. En als ik bij Lien ga kijken, waren er zogezegd een aantal meer. En hier wil ik de gemiddeldes van berekenen. En daarom is dat eigenlijk heel handig, die Rokal. Het probleem is, als ik hier iets type en ik druk Enter, dan gaat hij dat hele blad waarschijnlijk opnieuw opbouwen. Zie je? Dus hij doet die update ook al had ik dat vinkje uitgezet. Dus heel vervelend als ik hier gemiddeld eens bereken, hij doet ze opnieuw terug weg. Dus nu heb ik een beetje een probleem. Ik ga Rookal voorlopig even er moeten uitzwieren. Dus ik ga bij mijn add-ons beheren, ga ik even zeggen dat die Rookal moet wegdoen. Dat is een beetje jammer op dit moment. Verwijderen. Maar goed, het gaat allemaal heel snel. Dus uh, dat is op zich niet zo'n groot probleem. En dan ga je zien als ik dan iets type, dan werkt het wel. Het duurt eventjes zeer dat het verwijderd is. Voilà. Als ik nu hier iets zou typen en ik druk op Enter, dan blijft het wel staan. Hè. Dus die rook al heeft op dit moment een bug. Want ik wil een gemiddelde van het oogcontact, de houding, stemgebruik enzovoort. Dus ik ga hier een gemiddelde berekenen van Lien. Dus ik doe dit, gemiddelde. Ik duid mijn waarden aan. Druk op Enter en ik ga een gemiddelde krijgen. Ik ga er ook een duidelijker kleurtje geven. Ik ga dat in het midden zetten. En een effectje erbij. Ik wil ook dat die het getal gaat afronden tot één cijfer na de komma. En ik wil dat die dat via die vulgrepen niet vergeten. Ik wil dat hij dat voor alles doet daar. Misschien bijvoorbeeld ook hier. Hè. Dus als ik dit kopieer, ctrl-c, en hier met algemeen cijfer zet. Stel dat deze hier een 7 gegeven had, die persoon een 5, een 9 en nog een 10 erbij. Voilà. Dan had ze klassikaal gezien gemiddeld een 7,9 gescoord. Hè. Wat dat ik ook altijd interessant vind, is dat uh, ik wil eigenlijk een beeld wil krijgen van welke leerlingen dat vrij negatief beoordeeld hebben, en welke dat positief beoordeeld hebben, en hoe de verdeling is. Maar je ziet dat hier niet zo snel. Hè. Wie geeft nu 3, wie geeft nu 2, wie geeft nu 1? Dus ik doe dat via conditionele opmaak. Ik duid mijn cellen aan, en ik zeg, alles lager dan een 3 moet rood worden, alles hoger dan een 2 moet groen worden. Dat deed je via opmaak, conditionele opmaak en nu ga je gewoon zeggen een cel die groter is dan 2, die toon ik in het groen. Nog een regel toevoegen. Alle cellen kleiner dan 3. Die ga ik in het rood doen. En ik druk klaar. En zo krijg ik heel snel een verdeling van wie dat negatief gescoord heeft. En zo zie ik eigenlijk ook heel snel dat Lean qua houding eigenlijk nog wat werk aan de winkel had. Dus dit geeft mij... Een beeld per leerling. Ik vind dit nog gemakkelijker, omdat ik rekening hou ook met dit cijfer. Ik wil dat algemene, gemiddelde toch ergens laten terugkomen in de punten die een leerling krijgt. Heel vervelend is dat er ook al eigenlijk die updates automatisch blijft doen. En dat is een beetje, beetje jammer op dit moment. Goed, ik denk dat we er zijn. Ik denk dat we alles doorgenomen hebben. Iedere leerling krijgt automatisch een document. Je hoeft daar niets meer voor te doen. Je hoeft... Ik zal het even tonen. Je hoeft niet... Ik zal die ook eens terug op zijn plaats zetten de 360-graden-evaluatie te doen. Hè. Als jij je Chromebook gewoon eh, formuliertjes invult... iedere keer als iemand een presentatie gedaan heeft... dan heb je ook alles al digitaal bij. Hè. En dat werkt eigenlijk op dezelfde manier. En je kan er ook voor zorgen dat iedereen automatisch... jouw commentaar gekregen heeft. Um, ik heb een totaaloverzicht. Een overzicht per leerling... En je ziet eigenlijk dat de stapjes wel te volgen zijn. Hè. Er waren twee grote dingen die je moest onthouden. Je moet zeker een leeg tekstdocumentje klaarmaken dat je via Classroom verdeelt. En je moet in het beoordelingsformulier via de tool Docupender ervoor zorgen dat de namenlijst automatisch ingevuld wordt. En als je die twee tools gebruikt, Classroom en Docupender, dan ben je eigenlijk klaar met het moment dat je op verzenden drukt in je formulier en heeft je leerling alles doorgekregen. Goed. De video is lang genoeg geweest. Als je nog vragen hebt, kom, uh, kom zeker langs en we proberen je te helpen. Veel succes alvast.